Het is altijd goed om een stappenplan te gebruiken wanneer je Engels examen maakt. Stap 1 is oriënteren op de tekst. Stap 2 is de vragen lezen. Stap 3 is de tekst lezen. En bij stap 4 gaan we de vragen beantwoorden. Laten we beginnen met stap 1, oriënteren. In deze fase ga je kijken naar de lengte van de tekst. En je ziet hier dat het een vrij lange tekst is. Dus we moeten deze goed gaan lezen en hier even de tijd voor nemen. Dan gaan we kijken naar de titel. We zien hier The Grand National Thereof. But I'm lost for Words. Dat is de titel. En dan hebben we de afbeelding met paarden en racepaarden. Dus daar zal het wel over gaan. Over zo'n racewedstrijd. En dan hebben we het tekstsoort. En de tekstsoort kunnen we hier goed zien als we ook meteen naar de auteur en de bron kijken. Dus het is een article, een article by Sarah Rainey. Um, en als we onderaan kijken naar The Daily Telegraph. The Daily Telegraph is een krant. Uh, daily geeft al aan dat het iets dagelijks is, dus dan is het vaak uh, een krant. Telegraph, nou lijkt op uh, Telegraaf, uh, ook een krant, dus zo kan je uh, erachter komen dat Um, dit een krantenartikel is. Oké, okay. dan gaan we de vragen lezen. Er waren meer vragen bij deze tekst, 18 en 22 pak ik hier. Maar uh, dit zijn allebei de citeervragen, dus uh, we focussen even alleen op deze twee. Oké, okay. Je ziet hier bij citeer, schrijf over uit de tekst, de eerste twee woorden van de zin. En dit is zodat je niet heel veel tijd kwijt bent met de hele uh, tekst overschrijven, of de hele zin of de hele alinea overschrijven. Um, we moeten dus alleen de eerste twee woorden van deze zin gaan overschrijven. Dit zie je bijna altijd bij citeervragen. Soms willen ze dat je een zinsdeel citeert en dan moet je wel uh, uh, het hele zinsdeel uh, opschrijven, want dan willen ze ook kijken, ook toetsen, of je weet waar het belangrijke stuk eindigt. Maar wanneer het alleen om de zin gaat, dan vragen ze je om alleen de eerste twee woorden van de zin te citeren. Dus laten we ze even gaan lezen. You have to mask it and try to sound as calm as possible. Oké, okay, dat kunnen we in Alinea 3 vinden. Welke zin uit alinea 3, 4 of 5 maakt duidelijk dat Simon Holt goed lukt, dat het het Simon Holt goed lukt om rustig over te komen. Oké, okay. rustig overkomen, calm as possible. Dus ergens wordt dat nog verder uitgelegd. Volgende vraag: to build up to a crescendo. Welke zin uit alinea 4 of 5 legt uit waarom je dit nodig kunt hebben? Oké. Okay. Je kan er nu al voor kiezen om Crescendo op te zoeken als je niet weet wat het betekent. Maar misschien als je de Alinea leest, Alinea 7, is het nu meteen duidelijk wat het betekent. Dus uh, mijn advies is altijd zoek het pas op wanneer je het nodig hebt in uh, stap 4, vragen beantwoorden, want misschien als je de tekst aan het lezen bent, hoort het duidelijk wat Crescendo uh, betekent. Oké, okay. laten we de tekst gaan lezen. Het is een lange tekst, dus Pauseer de video en dan gaan we over vijf seconden verder. Oké, okay, we hebben hier een paar signaalwoorden onderstreept. But, but he, and though... En we hebben al geprobeerd, deze vraag 23, deze behandelen we nu uh, niet, maar ik probeer altijd al bij, bij het lezen van de tekst een beetje te voorspellen van oké, okay, wat uh, zal hier komen te staan? Dus als je de tekst aan het lezen bent, probeer dan al gewoon te markeren van oké, okay, waar waren we ook alweer naar op zoek en wat zijn de belangrijke uh, signaalwoorden? Oké, okay, dan gaan we nu naar stap 4, de vragen uh, beantwoorden. You have to mask it and try to sound as calm as possible. Dit staat in Alinea 3. Dus laten we even inzoomen op Alinea 3 en die nog een keer lezen. This job is not easy, insists Holt. I still get nervous going into the big meetings. But you have to mask it and try to sound as calm as possible. The pressure of getting it right can be immense. It is an adrenaline rush. But you have good days and bad days. That's the beauty of horse racing. It's very risky trying to pre-prepare lines because you have absolutely no idea what is going to happen. Hier zien we de zin waar het om gaat. I still get nervous going into the big meetings, but you have to mask it and try to sound as calm as possible. Dus het gaat hier over zo'n horse race, zo'n uh, paardenwedstrijd. Uh, en uh, er zijn zoveel mensen en het gaat allemaal zo snel en uh, hij wordt uh, er nerveus van, maar hij moet het uh, uh, maskeren. En het is ook belangrijk dat je weet wat mask-it betekent. Dus als je niet weet wat dat betekent, um, zoek dat dan nog even op. En dan zul je in je woordenboek zien dat het verbergen betekent. Dus hij wordt nerveus, hij verbergt het en hij komt over. Uh, hij komt heel kalm, zo kalm mogelijk over. In Alinea 3 zien we volgens mij verder niet echt het antwoord, want hier wordt niet verder nog uitgelegd uh, um, dat hij overkomt. Uh, het gaat hier wel over dat hij zich niet echt goed kan voorbereiden. Dan gaan we kijken naar de volgende Alinea. As a commentator, the three days of the Grand National, the 175-year-old national hunting race held in Liverpool every April, make up holds biggest audience of the year. Dus hier wordt nog een keer gezegd, dit is het belangrijkste moment of dit is het spannendste moment. Het grootste uh, publiek van het jaar heeft hij hier. En dan hadden we but he onderstreept. But he appears utterly unflappable. En but he hadden we onderstreept, dus dit is al een hint dat we misschien hier het antwoord kunnen vinden. Maar daarvoor moeten we eerst weten wat unflappable uh, uh, betekent. Unflappable betekent onverstoorbaar. Onverstoorbaar, dan ben je wel aardig kalm als, als het je grootste publiek is van het jaar, maar je bent onverstoorbaar. Dus wellicht hebben we hier het antwoord gevonden. Dus we schrijven hier de eerste twee woorden van de zin op, but he. Dan gaan we kijken naar de volgende vraag en die vinden we aan het eind van alinea 7. Dus laten we weer inzoomen op deze alinea's. Oké, okay. to build up a crescendo. Are there many female commentators? Sadly not, he says. The promoters did hold a competition recently to try to find some. But it was called the filly factor and it was a bit naf. There are so many women who work in the business now. So I reckon it's only a matter of time, though it does help to have a deeper husky voice. It makes it easier to build up to a crescendo. It makes it easier to build up to a crescendo. Dus a crescendo betekent dat het luider wordt, dat je meegaat in je enthousiasme en dat je uh, wanneer het spannendst is uh, hard uh, gaat praten en um, hij vindt dus dat het Beter is om daar een diepere stem voor te hebben en dat is in zijn optiek wellicht de reden waarom er minder vrouwelijke commentatoren uh, zijn. Oké, okay. dus de vraag was to build up to a crescendo. Welke zin uit alinea 4, 5 of 6 legt uit waarom je dit nodig kunt hebben? Dus dat betekent dat we deze uh, Alinea's weer moeten uh, gaan lezen. Maar het is best wel weer een langer stuk tekst. Dus je kan ook gaan proberen het uh, te scannen en dan de, aan de rechterkant even op te schrijven uh, waar je denkt dat de Alinea over gaat. Alinea 4 ging over de voorbereiding. 5 gaat over wat en hoe je het zegt. En 6 gaat over de spotter, iemand die hem helpt. Het gaat hier over hoe iemand praat. Dus dan lijkt me logisch dat het in wat en hoe je het zegt uh, te vinden is. Dus he hands me the card for my race, the bat, fred, bowl, steeplechase, which thankfully features only six horses. Still, I've just got half an hour to memorize their colors and names, which include mouthfuls such as Hoblon des Objeux and Silvinaccio Conti. Distinctive features such as a white face or color blinkers can help tell them apart. And then it's all about clarity and diction. You are communicating things to the audience, so they must be able to understand, says Holt. Also, there's the element of performance, where you raise your voice to supplement the excitement. Dus dit lijkt me belangrijkste deal, you are communicating things to the audience, so they must be able to understand. Oké, okay. ze moeten het begrijpen. Maar begrijpen is nog niet uh, precies wat hier wordt uh, bedoeld, want je moet ook de emotie overbrengen. Also, there's the element of performance, where you raise your voice to supplement the excitement. Oké, okay. raise your voice is hetzelfde als build up to a crescendo. Dus hier zie je dat op een andere manier hetzelfde wordt gezegd. Dus also there's is hier het juiste uh, antwoord. Dus op ons antwoordenblad schrijven we also qua there's. Dus nu hebben we allebei deze citeervragen juist beantwoord. Veel succes met je examen!